Ja, jongens en meisjes, ik ben er weer. Oké, okay, um, waar waren we gebleven? Het enige wat ik wel weet is dat ik... Oké, okay, boeiend, boeiend. Ik weet dat ik deze had gedaan, maar ik weet niet of ik een andere baan had. Nee, ik had geen andere baan. Nou, ik had dus nummer 10. Um, en we zouden een nieuwe baan uitzoeken. Dat weet ik. Maar... Nu weet ik niet of ik... Oké, okay, eerst gaan we even de rekening betalen. Dan gaan we even kijken wat voor banen we hebben ook weer. Want ik zat eraan te denken om nu beroemd te worden. Aangezien mijn image nu een stuk minder... Uh, image. <laughs> mijn reputatie een stuk minder slecht is. Ik ben niet meer zo slechtaardig. als dus eerst om, zeg maar, bekend te worden in deze stad. Maar... Om bekend te worden in deze stad, moet je wel goed geld kunnen verdienen. En nu weet ik dat deze nieuw is. Zo verdien je ook lekker veel geld mee. Oh, nou, ik dacht, ik dacht tenminste dat er nog iets extra's nieuw was. Dat je ZZP'er kon worden, maar dat kan wel, maar dan kun je dat niet hier zo aangeven. Maar ik zit te denken om uh, stylist te uh, worden. Omdat uh, ja, het verdient goed geld... Je bent dan een behoorlijke stylist in de stad, dus je hebt een naam, et cetera. En de omschrijving is door de juiste kleuren, de trendspatronen die nog niet eerder zijn verteld, te combineren, te identificeren en het vaststellen van een juiste persoon om die inzichten te etaleren. Als ik het goed uitspreek, kan de stijl fluweren. Ik zou niet eens weten hoe je het uit moet spreken. De wereld qua mo mooiheid net een beetje samenhangend maken. Categorieën, trendsetter en stylist. Lastig. Nee, ik ga wel voor stylist. Het is toch iets nieuws. En ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Um. Oh ja, jeetje. Wat Sofia Brik een voorsprong opbouwen op de opdrachtnemer. Ook oh, kun je alleen maar op. Oh, Wacht even hoor. Want fotografie en schrijfvaardigheid. Oeh. Kolom indienen. Nou, dan gaan we gelijk maar aan het werk worden gezet, hè? Jongens, uh, werk. Kolom, uh, stijlkolom schrijven. Geverwijderd, geverwijderd, hoor mij dan. Verwijderd. Nou. Oh. Ik ga het goed maken nu met iedereen met wie ik. Stel, complimenteren. Met iedereen ruzie heb lopen maken. Ik ga ook een busje kopen. Want ik weet dat ik. Even kijken, waar kun je dat zien? Mijn eigenschappen zijn veranderd. Oh ja, ik had dit. Maar, hoeveel punten heb Oh, 2000 dus. Mijn hele sim die loopt vast, jongens. Echt super slecht, dit. Het ziet er ook grappig uit, hè? Maar het is zomer, dus ja. Ik heb best wel wat geld in mijn trouwens. Iedereen die mijn vijand is, die wil ik nu als mijn vriend hebben. ehm. Um, ja, om dat te kunnen doen, moet ik gewoon echt. Beter mijn best gaan doen. Dus ik ga maar wat foto's van hem maken. En... Oh, dat wordt zoveel. Anders ga ik weer verkopen, hè. Al die tien foto's. Ik weet niet waarom, maar... Ik ga maar van die reële foto's maken. Briljant idee. Flipflops. De nieuwste mode. Gewoon een beetje... Een beetje onzinnig. Heid. Zo. Dat zijn gewoon makkelijke dingen. Mhm. Mm Oké. Okay. Oké, okay, dat was het. Maar waar kon ik ook alweer keukenonderdelen kopen? Kon je dat ook weten van? Of moest je daar echt dingen voor kopen? Eh, uh, even kijken. Keukenonderdelen kopen. Eh. Um, Handigheid, verbeteren, handigheid, web, uh, bestellen, medicijnen, vuurwerk, zaadjes, knoflook, leegte, boost, oké, okay. uh, meer keuze, oorlopjes, onderdeel om, om te verbeteren, bingo, hier. De 10. Overal gaan we maar 10 voor kopen, want daar hebben we genoeg voor momenteel. Kijk, die hele keuken ombouwen. 10. Verbeteren, zelfreiniger. En een verbetering naar of hitte. Smaakverbeteren. verbeteren. En zelfreiniger. Hoppakee. Alles gaan we verbeteren in mijn huis. Dat moet wel. Gewoon heel veel foto's van mezelf maken en anders van andere dingen om me heen. Dat schiet wel op, hoop ik. Zul ik naar taart liggen? Oh nee, ik dacht dat ik taart zag liggen. Denk ik niet. Wat doet taart hier nou? Maar welk level heb ik nou vaardigheid? 7, oké. Okay. Koken is 8, dus dat is ook goed. Gitaar is 7, fitness is 5, inzicht is 5. Oh, hoppakee, nog twee levels omhoog en ik heb weer eentje die niveau 10 is. Gestoken door bijen, uh, yeah. ja. Heb ik al level 2 gehaald, fotografie? Ja, ik ben nu al fotografie, level 2. Oké, okay, mooi. En nu nog schrijven. Oh man. Oh, je kunt thuis... Uh, werken. Oh, thuiswerken. Oh, naar werk gaan. Zo bedoel ze dat. Nee, ik dacht dat je mee kon naar werk. Grapje. Maar je kon ook thuiswerken dus. Maar mijn sim die loopt. Hé, hey, misschien krijg ik een promotie. Als ik promotie krijg ik het helemaal lijp. Echt letterlijk. Helemaal blij. Zo raar hè, als je hem in 18 zet. Sophia jatte een voorbeeld terwijl ze aan het werk was. is verdiend. Oh, ik heb geen... Jammer. Heel jammer. Of wat ik ook kan doen is... Eerst schrijven. Schrijven. Een kinderboek gaan, maar schrijven. Want dan bouw je dat op... En dan, uh, ja, dan bouw je dat dus op. Ik ga namelijk, denk ik, wel verhuizen. Het boek gaat heten. Um, zak. Nee. Uh, hoe ga ik het boek heten? Het boek van Sinterklaas. En hoe die alle namen uit zijn. Hoofd leert. Oh. Hoofd. Oh. Uit zijn hoofd. Oké, okay. uit zijn hoofd leert, wilde ik schrijven, maar dat wilde hij dus niet. Ik moet nog eentje en dan heb ik uh, weer wat puntjes. Sinterklaas en dan schrijf ik Sinterklaar. Sint is klaar. Alles Oosten. Hey, level 9. Nog één level omhoog en ik heb daar ook weer perfectionistisch in. Waar wordt een sim neutraal van? Een sim achter elkaar. Oeh, de B. Oké. Okay. Waar wordt een sim neutraal van? Wat de hel? Oh, dat is van de prestatie. Hier. Waar wordt een sim neutraal van? Een, achter, een sim 48 uur. 48 uur achter elkaar. Met promotie. Nice. 300 oh. totaalpunten. Ik wist niet dat dat een uh, prestatie was. Je bent een verschoppeling. Door je laffe daden heb je jezelf vervreemd van de fatsoenlijke mensen. Maar dat, vind, vinden we, dat vinden we niet erg. Het gaat ons alleen maar. Wauw, wacht even. Hè? Je bent een verschoppeling. Door je laffe daden heb je jezelf vervreemd van de fatsoenlijke mensen. Maar dat vinden we niet erg. Het gaat ons alleen maar om het resultaat. Je bent een echte crimineel, dat zie ik aan je. Dus wil ik je iets voorstellen. Heb je interesse in een criminele carrière als topcrimineeltje, rang 5? Nee. Nee, denk je wel. Ik wil geen crimineel meer zijn. Ik wil goedaardig zijn. Uh, gefeliciteerd, Sofie heeft net een boek uitgebracht. Ze zal er niet veel geld mee verdienen um, als wanneer het aan een uitgever verkocht zou zijn, maar ontvangt wel dagelijks een kleine hoeveelheid aan haar royaliteit. Of royalties, ik weet niet hoe het heet. Huh? Ik ben bijna al gelukkig. Uh, oh. Kijk hoe ver gaat het met mijn image. Nou. Het gaat niet echt heel goed met mijn image. Als ik nu level 4 haal uh, van schrijven. Dan kan ik morgen weer in de, de ja, ja. dingen gaan werken. Afgewezen, stuk, de onlangs ingestuurde nieuwsgehaal werd afgewezen door de stumpert van de tijd van de redacties. Die uh, nog niet zo goed zouden. nog niet zo goed zouden. Uh, herkennen. als het van. Een pagina afsprong. Okay. We gaan met alle mensen die we haten, gaan we erheen. En waarom? Omdat, nou, ik kan er maar negen uitkiezen. Oké, okay. of zeven. Omdat misschien, heel misschien, we dan weer vriendjes kunnen worden. Even kijken. Uh, happy hour bestellen. Voor iedereen wat? Gorf. Oopalazambi, Oopalatwee, Ibn Zippetauw Oh, iedereen haat mij nog steeds. Uh -huh. Jammer. Oh, behalve hij. Hij mag mij wel. Gewoon gezelligheid, weet je. Verander ik het ding. Oh, hey. Uh, even kijken, toekomstig man. Sophia is net klaar met het interview interviewen van een populaire nieuwe ontwerper. Uh, ...van het seizoen van het seizoen. Als ze wordt gebeld en de ruimte verlaat, terwijl ze via haar spullen pakt, ziet ze een open schetsboek op het bureau liggen. Na een snelle blik op uh, de tekening realiseert ze zich dat het, uh, dat het de uitdagende tekening van een onaangekondigde model... Modellijn zijn. Modellijn zijn. Um, het is een scoop waarmee Sophia een naam voor zichzelf kan maken, maar het is niet officieel en een heleboel mensen zouden het als een professionele fout beschouwen, moet Sophia er een foto van maken en die toch publiceren. Hmm. Ik zal het met rust laten. Sophia had bijvoorbeeld voorbeeld terwijl ze aan het werk was. Jeetje, blijf maar jatten. Wat een dag. Uh, Sophia is weer thuis en heeft 560 verdiend. Nou, dus er is niks ernstigs gebeurd. Nou, moeite schrijf verkeerd. Ik heb moeite met tikken. Moeite gehad met sporten. Geef de, dan vooral dit boek een kans. En verander je houding nu. Dus kijken of ik daarmee veel simdollars kan binnentrekken.